Onze energiefactuur blijft maar stijgen en dus stoktest aankopen naar de vier energieministers van ons land. Want op die elektriciteits- en gasfactuur staan heel wat taksen en accijnzen. Die zien we daar liever niet op staan en wij niet alleen. Onze petitie voor een transparante en betaalbare factuur zonder alle extra belastingen werd ondertekend door bijna 53.000 mensen. In hun naam zijn we gaan aankloppen bij de drie gewestelijke en de federale minister van Energie. Bienvenue. Ja, Merci u le meneer de minister. Alsjeblieft, mevrouw de minister, namens 52.703 mensen uiten wij graag onze bekommernis voor een betaalbare elektriciteitsfactuur. On tenait à vous remettre en main propre la pétition pour nettoyer la facture, en particulier d'électricité. Que nous considérons aujourd'hui être une feuille d'impôt et qui fait qu'on est parmi les plus chers d'Europe. Om ons natuurlijk meer te beschermen tegen prijshokken vragen we opnieuw dat de mm -hmm. energieministers de koppen bij elkaar zouden steken om te kijken welke taxen en heffingen nog uit de facturen zouden kunnen gehaald worden. Dus we hopen dat we onze vervendiging kunnen analyseren. plezier. Dank u wel. We gaan het allemaal examineren met de belangstelling. Dank u wel, Simon. Uh, ja, helemaal juist. De, de energiefactuur mag geen uh, taxbrief zijn natuurlijk. Eigenlijk zijn we al begonnen aan de factuur voordat voor de prijzen stegen en voordat de mm -hmm. patitie gelanceerd is geweest. Dus dat was eigenlijk een, een koterij van, van een vijftal verschillende zaken die hebben we samengebracht in één accent. Door de ministers te wijzen op welke taksen allemaal overbodig zijn, ja, al willen wij jou als consument beschermen tegen grote prijswisselingen. Nog vragen over hoe je kan besparen op energie? Check onze website of ons YouTube kanaal voor tips.